Papa, Mama, Brian en Berber. Dit is de leukste familie van Nederland, de familie Romein. Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van de familieRomein.nl. Met een streef ertussen. Hey, um, ik ga jullie even een geven waarom we de laatste tijd niet hebben gevlogd. Zo eerst zien jullie mijn haar is geknipt. Uh, mijn computer is weg, dus ik heb het niet kunnen bewerken. Ik zal je laten zien wat er nu met het hok is gebeurd. Het is uh, geen uh, computerhok meer, maar het is echt nu een uh, fitnessruimte geworden. De plintjes aan het plafond zijn nog niet bevestigd. Het is inmiddels een uh, sporthok geworden. En dat komt omdat ik gestopt ben met het gebruik van welk middel dan ook. Ik rook niet meer, ik drink niet meer, ik doe het andere niet meer wat ik graag rookte. En uh, ik leef heel erg gezond, volgens mezelf dan. Ik bedoel ja, iedereen voor zichzelf wat gezond is, maar ik vind dat ik zelf heel gezond leef. En uh, ja, dat doe ik ook graag hier in uh, mijn sporthockey, waar ik graag de apparaten bedien en uh, een beetje lichamelijk en fysiek sterker word. Hier doe ik ook de was, voor de rest ben ik veel bezig met voeding en eten. En wil ik eigenlijk vanaf vandaag weer een beetje het vloggen gaan oppakken. Dus ik hoop dat jullie daar ook weer heel veel zin in hebben. Als jullie daar zin in hebben, geef even een duim omhoog. En dan beginnen we nu de video en gaan we even de kinderen gek maken. Ja, ik kan jullie wel laten zien wat er met al die spullen is gebeurd. Uh, die zijn... Um, wat, ik zeg maar heel vaak. Huh? Die heb ik allemaal tijdelijk hier geplaatst. Nou, de bureaustoel is gratis op te halen. Wil je een bureaustoel hebben, kom hem even hier halen. In ons Lesdijk. Even een pb'tje voor een adres. En het is hier gewoon een gigantische rommel nu. Um, die cross-trainer gaat weg. Die is te laag voor het hok. Waar ik in train. Nou, dat is mijn scootertje. Een stuk cel wat ook weg moet. En heel veel gereedschap. Maar eigenlijk heb ik er heel veel de laatste weken weggegooid. En eigenlijk mijn oude leven een beetje eruit gehaald. Want het, het kon niet langer. Ik leefde met te veel verlangen. En ik kan niet langer aan de vinger van de wet gaan hangen. Hé, hey, die is bekend. Kippies hebben we nog. Ja, de tuin is lekker opgeruimd en we hebben een tablet in huis, twee zelfs, dus ze zijn ook heel gezellig, de kinderen. Ja, dit is gewoon... Uh... Dit is dagelijkse kost tegenwoordig. Wij zijn nu het gemiddelde gezin van Nederland. Het gemiddelde... Het gemiddelde gezin van Nederland, de kweepreep. Ja, dat vind ik was leuk. Wij zijn ook een gemiddeld gezin. Ja, daar denk ik eigenlijk iets voorbij, maar jij deed hem zo altijd dat ik van wel raakte. Wat eten we vandaag? We eten een pastaatje. Moet ik uitkijken dat hij niet erin valt. We eten lekker een vezelrijke pasta. Spaghetti, laten we maar lekker goed koken. En daarbij eten we à la Romeina. De Romeinen familie, een lekkere lasagne. En door de pasta doen we lekker, zoals de Romeinen doen, een blikje tomatensaus. Ik ga eerst even die lens schoonmaken. Je was maar voor. En hey, jij bent er ook nog eens, Ja, dan moet je wel blijven staan. Wil je vechten? Ben je vechten? Ben je vechten? Ben je vechten? Kom dan. Kom dan. Ja, dan moeten ze toch echt wachten. Het is wel vijf uur, maar ze moet maar even wachten. <laughs> wat heb jij op school gedaan, Berber? Ik weet het niet. Dat weet jij wel. Je zei het net nog. Wat dan? Dat weet jij. Wat ben je op de tablet aan het doen? Dit. Filmpjes aan het kijken. En wat heb jij op school gedaan, Brian? Je hebt geleerd. Ja, gerekend. Gerekend? Koel. Ja. Cool. Wat ben jij nu op de tablet aan het doen? Filmpjes aan het kijken. Oh, leuk. Fox heb ik helemaal nog niet gezien. Mijn horloge trilt. Ik heb weer wat behaald hoor. Het is 17 uur. Ik heb behaald dat het 17 uur is. Hey. Nou, voor de rest de woonkamer is ook anders. We hebben een speelkeuken. Speelkeuken, wat is het? Winkel hè. Er staan nog geen aanbiedingen op vent ik geloof dat het nu meer het rommelhok van Brian en Berber is geworden. Echt, hè? Heb ik mijn rommelhok weg gedaan? hier, dat is niet meer. Nou, we hebben nog steeds het aquarium. En het is maar tijd om... Uh... Ja, de lichtjes gaan hier vanzelf aan als de zon ondergaat. Dat is wel leuk, hè Brian en Berber. Maar als het donker wordt gaan de lichtjes allemaal aan, hè? Of wil je die even laten zien, Berber? Oh, laat maar zien. Zeggen we, oké okay, Google. Kerstverlichting buiten aan. Oké, kerstverlichting buiten Dan gaat het hier allemaal aan. Dat klinkt heel stom, we zijn gewoon nu al aan kerstsferen. En buiten gaan dan de lichtjes aan. En die gaan eigenlijk met zonsondergang gaan die aan. Voetjes op de bank, ja, mag wel na een schooldag. En volgende week hebben jullie vakantie, hè? Ja. Hebben jullie al een idee wat jullie willen doen? Ik weet het wel. Wat willen jullie doen dan? Behalve tablet ja. en minecraft. Wat zie jij er toch wonderschoon uit? Ja, waar zal het toch komen? Ja, ik weet het niet. Het zijn zoals wel kapsel... Priscilla en Sissa's punten geweest, ja. Zo, kijk, skip je bal van Berber. <laughs> ja, ik ga jullie even meenemen naar uh, het rok, want ik wil jullie even vertellen... Dat ik, uh, ja wat ik al zeg, ik ben uh, nu een maand lang, meer dan een maand gestopt met blowen, Dus eigenlijk met het gebruik van elk middel. Uh, ik blode ik dronk, ik uh, vond een shaggy heel lekker. Ja wat deed papa, wat oh, deed ik eigenlijk niet, kan je beter zeggen. Maar dat is nu achter mij en ja ik sport daardoor heel graag. Dus ik wil jullie ook de aankomende tijd mee gaan nemen in mijn sporttraject. Ik wil breed worden, ik wil spiermassa creëren. Dat kan allemaal met deze apparatuur. Wat ik al zeg, ik ben een maand lang uh, gestopt met blowen. Iets meer dan een maand. één maand en zes dagen. En ik ben daar echt super trots op. Het is mij nog niet eerder gelukt om zo lang te stoppen met blowen. En ja, ik ben helemaal clean nu. Volledig THC vrij, zeggen ze dan. Uh, maar ook het roken doe ik niet meer. Ik stonk in het begin wel. Toen ik niet rookte. Toen had ik nog een geur van... Uh, ja, nicotine wat mijn lichaam verliet om me heen. Teer, teergeur, vond ik zelf heel erg stinken en ik ruik ook ontzettend veel. En dat is gewoon niet fijn om mee te maken. Ja, op de tv kunnen we van alles afspelen tijdens het sporten, dus zit ik hier lekker op de fiets. Dan uh, doe ik uh, op de tv een uh, leuke rit door de bergen. Vind ik gewoon leuk. Misschien ga ik dat straks even doen, na het eten. Even een half uurtje rust en dan na het eten lekker even lekker even fietsen. <laughs> Ja, wat vinden jullie ervan dat ik nu uh, dit heb gedaan? Mokweg, weg, geen computer meer. Vooral dat ik heb mijn computer verkocht. Geloof je het zelf? Michel die zijn computer verkoopt. <lacht> ik kon het zelf niet eens geloven. Maar het is toch echt zo? Ik heb een laptop, 8 gigabyte aan geheugen. En voor de rest uh, ben ik hier, in mijn schuur, zen aan het zijn. Mediteren. Oké, okay, dan moeten er niet dat soort geluiden komen. Oh, heerlijk. Zen zijn. Ja, wat vinden jullie ervan dat, uh, dat papa nu heel anders leeft. Niet meer rookt, niet meer drinkt, niet meer bloot. Geen vieze dingen meer gebruikt. maar volledig zen leeft en sport. En rij is. Laat het weten in de reactie hieronder. En dan gaan we nu door naar binnen. Hé, kippies. Hé, kippie. Kip, kip, kip, kip, kip. Kip, kip, kip. Daar nou trekken in. Kip. Kip, kip, kip, kip, kip. Ja, we hebben geen eten. Moeten we halen morgen. Morgen gaan we jullie eten verhalen. Kip, kip, kip, kip, kip, kip, kip, kip, kip, kip, En ik heb gekletst over dat jij Lego stom vindt. Nee. Maar hoe gaat het thuis dan, mama? Up and down, up and down. Dat ligt een beetje aan onze feestneus, toch? Nou, maar ik heb het er net al verteld waar, oh. ik allemaal, waar ik allemaal mee gestopt ben. Bij een hele kleine dacht het niet. Ik eigenlijk een hele kleine. Oké, okay, Google, keuken aan. Ga nee, koken? Ik heb al gekookt, het eten is al klaar. Twee glazen glazen van mama en papa. Hoppa, hop. Jij krijgt gewoon een plastic beker. Nee, een glas. Een glas. Ja. Een nou, berber moet echt een plastic beker. Een nog berber. Nou ja, ik ga lekker aan tafel. Ik het niet. Mm -mm. Cor en ik ook. Ja, ik krijg er moet even, even, hebben. Een mesje. We even een mesje pakken. Zo. Ja, steeds minder tegen met eten in de hoofd. Ja, ja, ja, ja, ja. Brian en Berber niet zoveel hergekaakt. <laughs> Dan pakken we het bestek eraf en krijg je plastic bestek. We hebben geen plastic bestek. Hey. Tien. Wow. <laughs> ja papa. Lekker? Zal ik je aanschuiven? Ja. Hoppa. Wie gaat er het eerste winnen? Ik! Wie? Ik! ik. Ja, ik weet niet of ik ga winnen, zo, want het is wel een heel vol bord wat ik heb. Ja. ja dan, Berber? Mm, oh. En... oh. Ik heb nog niet gegeten. Kijk eens naar mij. Mag ik het doen? Zitten? Stapjes van 3 is niet. Dus het is 2, 4 en dan? 8. Ja! Ik ga ja, papa in de maling te nemen. En, en stapjes van 100. Dat betekent dat we stapjes van 90 gaan doen. Ja, hij stapt heel hard. Het is 10 over 6, vent. Je hebt nog 50 minuutjes en dan gaan jullie slapen. 50, dat is erg lang. Ja. Ik zit Minecraft Directors Work te kijken. En die komen gewoon in huis. Dus oh. gaan ze naar huis verlaten. Oké, okay, dat is leuk. Maar zeggen jullie nog even wel trust allemaal? Wel Schrijfje Schijkje! Tot de volgende! Hé, Sis? Zeg jij ook nog wat? Ja. Doe je alleen een scheten, wil hè? Hé. Hey. Slaap lekker. Slaap lekker. gaat